En zoals jullie weten heeft vrouw wat last gehad, toch weer van koliet. Niet heel bijzonder. En het was ook te verhelpen met Colosan en de therapiedeken van Bukas. Maar ik dacht: weet je wat, ik ga even langs bij Hilde van EcoStyle. Want misschien heeft zij nog wel meer tips om dat te verhelpen. Uh, ja, en verder gaat hij heel goed met onze paardjes. Het is altijd fijn om even met haar te spreken, omdat zij allerlei ideeën en dingen heeft die altijd. Het nog beter maken. Want soms weet je niet eens dat het beter kan. want je het idee hebt dat het allemaal goed gaat. Maar soms kan het toch echt nog beter. Dus ik ga, met, uh, ik ga nu naar Oosterwolde geloof ik. In ieder geval ergens in Friesland ver weg rijden. En nou ja, ik zal er wel een of ander dingetje van maken. Zodat jullie dat kunnen volgen. En dan zie ik jullie straks bij zo. We starten vanuit Rotterdam. Gaan we zo richting Gouden. Langs Zoetermeer. Op weg heel langzaam naar Utrecht, dan, brrr, dan gaan we zo naar Oostvoort, zo naar Harderwijk en zo naar Zwolle en dan, ja, daar gaan we zo naar Oostvolde. Ja? Hallo schat, hoe heet jij? Binky. Binky. Zo kan ik je toch niet filmen? <laughs> zo. Een zwarte labrador. Ze hebben hier gewoon een kantoorhond, zoals het hoort, jongens. Oké, okay, helemaal goed. Ik ben inmiddels binnen bij EcoStyle en ik ben bij... Hilde! Van EcoStyle. Ja, precies. Um, in de auto heb ik net verteld dat Verona die doet het goed. Alleen nu ze over is van de wei naar de stal, merk ik toch dat het een niet helemaal soepel verloopt. Ik heb er al een keer koleson in gegooid in combinatie met de therapiedeken. Maar misschien heb jij nog tips? Nou, Darmelands is heel erg geschikt voor paarden met een uh, gevoelige darmflora, of als ze gevoelig zijn voor coliek, dunne mest. En we adviseren dan om altijd een kuurtje Darmelands te geven en daarna door te gaan als oerbal met oerbalans. Oerbalans is zeg maar de stabiele factor en darmbalans echt uh, de probleemoplosser. Dus in principe, ze heeft natuurlijk altijd al oerbalans. Ja, ja, ga ik er nu mee maar. Dus ik ga het even eruit halen. Oh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 Karona heeft er in ieder geval heel veel zin in. Zo. Dan. Het is Volgens Wat vinden ze het lekker? Nou, ja, hoeven we in ieder geval niet aan te vullen met iets. En, ben ik ben heel benieuwd of het al. Oorbalans. Ja. Ga ik er nu darmbalans bij geven? Yep. En dan ga jij ervan uit dat het opgelost is. Moet ik dat dan ook weer doen als ze strak naar de wei gaat? Ja, dat zou je dan preventief kunnen doen om het juist problemen te voorkomen dat het gewoon stabiel is en ook stabiel blijft. En hoe lang doe ik met een kuur? Of hoe lang moet ik een kuur geven? Um, we hebben verschillende adviseer, adviezen qua dosering. Je kunt het een korte kuur geven van vijf dagen. Maar ja. de darmflora is ingewikkeld, heeft lange tijd nodig om weer in balans te komen. Dus we adviseren altijd uh, onderhoudsdosering dat je langere tijd de darmen kunt ondersteunen. Zodat die gewoon in balans blijven, zoals de naam van darmbalans ook zegt. Oké. Okay. Dus we gaan aan Darmland. En Oerbalans. En ja, want die kraasten sowieso. Maar die combi is wel heel belangrijk. Oké, okay, dus Oerbalans en Darmland. Ja. En misschien wil je ook even het bedrijf laten zien, dat is wel leuk. Zeker. Gaan, gaan we doen. doen. Nou, jullie hebben nu ook de fabriek kunnen zien, net als ik. Ik vond het echt heel gaaf, het is heel ecologisch gebouw. Klopt, het is helemaal zelfvoorzienend met zonnepanelen. We zitten niet aangesloten op de riolering. In de grond zit een hele grote koelkast waarmee we in de winter het pand verwarmen en in de zomer juist koelen met de kou van nu, dus ideaal. Ja. Dus die koelkast is eigenlijk ook een warmtekast? Ja, dat het slaat gewoon ja. he, koelte en warmte op, vet handig. En het is echt een heel gaaf gebouw. Ik ga maar helemaal terug naar mijn sluis nu. Bedankt voor alle moeite. Ja, gedaan. Dank je uh, wel. ik je een volgende keer. Ja, leuk. Doei.